Ik ging naar alles naar school um, en we moesten een treinabonnement betalen, maar het ging gewoon niet, we konden dat niet betalen. We konden uh, soep kopen op school, 20 frank als dat toen, dat ging niet. Of dat ik niet naar de dokter kon gaan bijvoorbeeld, uh, of naar de tandarts. Of... Dan moest dat maar opschuiven en moest dat maar uh, wachten tot de volgende maand. En dan ga je bij andere kinderen thuis en dan zie je um, het huis, het speelgoed. Uh, alles wat dat ze hebben, dus dat is wel confronterend. Um, ook voor cadeautjes. Ja, je neemt dan graag wel iets mee voor uh, de jarige. Dat was ook niet altijd evident. Dus dan ging je soms wel eens niet naar het verjaardagsfeestje gewoon omdat je geen cadeautje kon betalen. Het gevoel toen dat ik had, dat was dat ik minder waardig was. En er gewoon niet bij horen. Wij waren gelijk de minder. Mijn zus kreeg de opdracht om uh, kleurpotloden mee te brengen. Uh, maar zat hij niet bij. En dan zei ze eerlijk van kijk, wij kunnen het niet betalen. Wij hebben er nu geen geld voor. Dan kreeg ze zo'n nota in haar agenda. Uh, en dan is ze uitgekomen, heeft ze dat tegen mijn mama gezegd. En dan kreeg ze van mijn mama ook onder haar voeten. Uh, van ja, waarom moet je dat nu gaan zeggen? Uh, nu weten ze dat op school. Hadden ze dat niet kunnen zeggen van, hey, ik ben ze vergeten of zo. Dat is om duur. Ja, Wordt u dat aangeleerd van thuis uit? Uh, dat je moet je verbergen, je verstoppen, dat je moet altijd de schuld op je nemen. Om het toch maar te verbergen dat je problemen hebt thuis. En, en ik heb dat eigenlijk ook altijd gedaan. Mij altijd verstopt. Altijd op de achtergrond gehouden om niet op te vallen. Eens afgestudeerd merk je toch wel dat er nog Um, leerkrachten zijn die het inlevingsvermogen missen um, op vlak van armoede, om, om, om eigenlijk te beseffen wat dat juist inhoudt, wat dat, dat doet ook met een kind, met de ouders. En om daar op een gepaste manier mee om te gaan zonder die vooroordelen altijd, die er toch wel vaak zijn. Oh, heb je dat zo? Ja, een nieuw kind Is Ja, zo de... Eigenlijk de stereotype dingen altijd. Hè? Zo, die kunnen een gsm kopen, maar ze kunnen geen fruit voorzien voor hun kind. Uh, ze hebben de nieuwste schoenen. Um, en dan gaat er bij mij al direct zo een belletje rinkelen. Van, ja, maar ja, dat is ook omdat, omdat ze willen dat hun kinderen, dat, dat niet opvalt. Dat hun, ze willen dat ook aan hun kinderen kunnen geven. Um, mijn, bij mijn mama was dat ook vroeger. Er was niet veel ruimte om extra's te kopen. Maar als de Sint kwam... En was, uh, stond de tafel vol. Ja, en, en sowieso voelden we dat dan later in de maand wel, dat het dan weer extra moeilijk ging. Maar je moet je voorstellen dat je een ouder zit. En je moet elke keer je kind van alles ontzeggen, omdat het gewoon niet kunt. Dat was voor haar zo'n moment van. Nu ga ik ze niet echt ja, alles geven. Kinderen die thuis in een, in een moeilijke situatie zitten, die horen heel veel negativiteit. Um, die horen heel veel zorgen, problemen, um, hoe dan ook. Ouders kunnen dat niet wegsteken. Die voelen dat. Ja, dat zijn vaak kinderen die zich thuis al zo slecht voelen, hoe fantastisch is dat dan als je op school wel die veiligheid en die, um, die liefde kunt geven en de, ja, die aandacht die ze, dat ze zo naar snakken. vaak. En dat is niet dat die ouders dat niet willen of kunnen of doen, uh, die liefde geven, maar het is vaak zo dat die mensen ja, met zoveel andere dingen bezig zijn, dat dat er vaak. Niet of minder van komt. Um, door uh, wat ik zelf in, in mijn jeugd heb meegemaakt, is toch voor mij wel, denk ik, soms iets gemakkelijker om uh, gevoelig te zijn voor bepaalde signalen. Uh, dat er toch wel iets aan de hand is. Bijvoorbeeld, uh, boekentas uh, vaak niet in orde, mapje. Uh, niet bij of niet nagekeken, vaak geen fruit mee. Uh, als we een uitstap doen, gaan de kindjes regelmatig niet mee. We hebben ook sportaan op school die dan betalend zijn. Als, als je zo verschillende signalen begint, begint op te tellen, dat je denkt: van, maar het is nu toch wel um, een paar keer bij hetzelfde kind dat er iets voorvalt. Um, dat je dan denk misschien mm, moet je daar toch wel nog meer aandacht uh, aan geven. Um, en dan denk ik dat het belangrijkste is om, om proberen contact te maken met de ouders. Um, maar dan heb je soms ook ouders waar je voelt van mm, dan moet ik het echt wel rustig aanpakken. Dan uh, moet ik opletten hoe ik mijn um, vragen stel uh, dat, niet, dat ze niet het gevoel hebben van ja, kijk, ze gaat u met de vinger wijzen. Uh, dus ja, een beetje een aftoetsen. Kijken uh, wie dat je voor u hebt. Dat kinderen zich veilig voelen op school, dat is een heel belangrijke. Maar dat is ook zo naar de ouders toe. Vanaf dat ze de streep overkomen, dat ze het gevoel hebben van oké, okay, hier kan ik terecht, hier voel ik mij veilig. Ik word niet constant um, met mijn neus op, op fouten of gebreken of um, problemen gedrukt. Hier kan ik even alles vergeten, uh, hier kan ik positieve dingen van mijn kinderen horen, dingen die wel goed draaien, dingen die wel goed gaan. Maar dat je op de duur wel uh, hen het gevoel geeft van, kijk, als er iets is, kom bij mij, vertel mij, misschien kan ik iets doen. Wij kunnen niet altijd met alles helpen, maar we kunnen wel altijd luisteren of misschien met kleine dingen te doen. Ja, en zo mogelijk proberen helpen. Het is niet de taak van een leerkracht om, um, om armoede op te lossen, maar... Het is wel onze taak als leerkracht om er te zijn voor de ouders. Uh, om een band op te bouwen met de ouders, met elke ouder. Um, om open te staan, om een open houding te hebben. En geen oogkleppen. Kinderen in moeilijke, die in moeilijke situaties zitten armoede, mishandeling maakt niet uit. Die zijn getraind in het verstoppen, dus het is heel moeilijk. Om als leerkracht sommige situaties te ontdekken, om uh, te merken dat er iets mis is. Maar als ze iets merken, is het wel een belangrijke dat ze er iets mee doen.